Een modelcontract is een contractschabloon waar instellingen hun eigen contracten op kunnen baseren. Om tot zo'n modelcontract te komen, onderhandelt SURF namens een instelling. Het contract dat hieruit volgt, wordt een sjabloon dat andere instellingen kunnen gebruiken. Iedere instelling kan een verzoek indienen tot het sluiten van een contract met een leverancier. SURF bepaalt, samen met de inkooplinkingpins, de verzoeken rondom het afsluiten van contracten. SURF start gesprekken met leveranciers die naar aanleiding van de verzoeken in aanmerking komen voor het modelcontract. Het schabloon van elk modelcontract stellen we beschikbaar via het portal. Als instelling kun je vervolgens, op basis van dit modelcontract, zelf afspraken maken met de leverancier. Zo kun je als instelling het modelcontract overnemen, aanvullen en wijzigingen doorvoeren. De bestelling en facturatie van het individuele contract verloopt via SURF. SERV is het aanspreekpunt bij escalaties op het modelcontract en verzorgt hierop ook het leveranciersmanagement. Ga naar onze website voor meer informatie.